Ah, daar zijn we weer met een nieuwe vlog. Goedemiddag. Allereerst wil ik jullie hartelijk danken voor de populariteit van de Facebook en het delen. En ik vind het leuk op Facebook, hartstikke leuk, dus dank daarvoor. Uh, vandaag uh, kan ik zeggen dat wij aanstaande vrijdag, dus let op aanstaande vrijdag, twee woningen in de verkoop hebben. Het eerste huis is een hoekwoning. Nou, wij staan bij deze woning vlakbij in de en we zijn er ook op de basisschool, alle op loopafstand. We lopen even hier.